We zijn klaar op middel voor nu. Elisa komt nog even om vooral te poetsen en in de molen te zetten. Christine moet straks haar dekel op, dus we hebben hem nu even lekker zonder deken laten staan. Ja. Dan gaan we nu naar de Arkenhoeven. Ja. Hallo, Hi hier is Kier. Kier, zeg eens hallo. Hallo. Blondie heeft hier een uitbarsting van haar op haar hoofd. Het wordt vandaag eens, eens tijd om even haar hoofd goed te kammen. Net zoals alles. Zo, ik heb Blondie opgezadeld en lekker lekker haar gekroet. Daarna had ik een beetje haast. Want ik had 25 minuten met haar gekroet. Blondie die had heel veel hoop. kriebel aan haar oortjes. Ik ga nu naar de buitenpak. toe. Heb ik zo les vandaan. Zoals iedereen weet uh, heeft de KNS alle evenementen afgelast tot 31 maart. Nu hadden we hier morgen een kns wedstrijd gepland staan. Die gaat dus ook niet door. Uh, wat hebben we dus nu gedaan? Uh, we maken er eigenlijk een beetje een kliniekachtig iets van om dus te zorgen dat we niet iedereen op één moment naar de meneer halen maar juist verspreid over de hele dag. We zetten gewoon de witte hekjes neer van de wedstrijd en ik ga zelf boven zitten als jury. Ik heb nu hele coole ideeën over, maar wie weet morgen in het hokje sla ik wel helemaal dicht. Ik vind het zelf ook vooral heel fijn om te zien niet alleen bij TESS maar ook bij andere lesklantjes dat hun dus eigenlijk de proef rijden. En dat ik daarin ook kan zien wat er gebeurt als ze tussen de witte hekjes rijden. Dus ik heb ook tegen allemaal gezegd, denk even bij jezelf goed na wat vind ik het fijnst. Vind ik het fijn om helemaal in een de wit, de, witte dekje, witte broek, uh, helemaal in de knoten te gaan. Dat ik echt doe alsof het een wedstrijd is. En dus misschien ook een beetje die spanning of kan laten afvloeien omdat ik maar boven in het hokje zit. Of Denk je, ik wil eerst gewoon tussen die witte hekjes ja. lekker gewoon eens mijn proefje daar rijden. Dan kom je gewoon lekker in je normale kleren, lekker uh, zo'n manen door de bar. Sorry. Wel wat een niet Dat ga ik wel doen. En... Maakt niet uit in wat voor kleur je komt. Dus ik ga blondie wel. We hadden sowieso vandaag in de planning staan dat ik blondie en Boris eerst even rijd. Ja. Even hoe, uh, hoe het is. En dan kunnen we dat weer samen met Tess uh... oplossen of, uh, of ja. Uh, verder gaan. Ja, kunnen we daar met Tess weer uh, verder op in. Ondertussen. Da daan moet eventjes uh, foto's maken van iets over het uh, hek hey. Blondie is een mooi opstapje ervoor. Daar gaat Daan. Tijd voor een dramatisch muziekje. Nu weer terug naar Tessa. Nou, ik was eigenlijk wel heel tevreden over Blondie. Wat ik merk wat Blondie nog het moeilijkste vindt, eigenlijk in alles, is gewoon een beetje het uh, net even het wachten. Net, ze doet wel heel goed haar best. Maar net zover als dat ze het zelf leuk vindt, zeg maar. Is helemaal niet erg. Dat is gewoon weer een soort nieuwe fase in de training. Dus daar gaan we gewoon weer een beetje werk aan, uh, aan besteden. Yeah. En alles aan de voorkant. Wat zeg maar gebeurt, wat je liever niet zou willen, moet je corrigeren met reactie aan je been. Zo. Daar, ja. Been lang, hè? Zo, ja. En recht. Niet te veel links-rechts in je hand. Zo, twee ringvingers, twee benen, en dat is het. Maar die linker mond die moet je een beetje naar beneden duwen. Dat is heel goed. Eh, Opletten, op niet te veel die neus naar rechts. en je gaat door met je werk. Hè? Zo, op, niet te veel rechts. Jij merkt dat ze eigenlijk niet aan het been is. Ja. Dus zij gaat dus niet zo hard houden. Waardoor ze scheen. Uh. Zij moet leren met haar buik in... Houd. En dan is het aan de voorkant ook veel makkelijker. Ja. Maar als zij ook een beetje denkt... Uh, ja, dan kan je bijna niet naar, met je hoofd naar beneden. Ja. Doe maar eens zelf. Doe je rug maar eens hol maken het makkelijk is nu om je kin op je borst te doen maak hem dan eens niet overdreven maar een beetje doe je navel dan eens intrekken je navel naar je rug gaat en doe dan is je hoofd naar beneden is, dat doet minder zeer hè? ja dat is voor haar ook ja. als zij natuurlijk zo hard houdt ja dan moet ze wel scheef want dan is het niet zo makkelijk ja. kijk wat ik zeg natuurlijk bij jou doe je kin op je borst dat willen we van haar natuurlijk Abs absolu absoluut niet maar even wanneer het voor jou makkelijk is om je hoofd naar beneden. Dat is voor haar ook makkelijk. Dus als jij met je been aan voorwaarts blijft denken en halt houdt, is het makkelijker om te zakken. De les is nu voorbij. Het is vandaag zondag. Ik sta in Vronaar box. Zonder Vrona, want Vrona is aan het instappen, want we hebben vandaag niet heel veel tijd. Want vandaag heb ik samen heb ik met Boris en mijn Blondie een oefenwedstrijd B. Vind ik best spannend. Moeder gaat Verona rijden. Daarom staat ze nu ook op in dus de stapmode, dat ze alvast in uh, kan stappen. Dan stapt ze ook weer uit in de stapmode. Na vijf minuten zit mijn moeder er al op. We hebben even snel opgezadeld. moeder kan nu gewoon lekker een uurtje rijden. zelfs nog wel langer als ze dat wil. Ik ga even hooi doen en even wat voor Verona maken. Ik denk dat ze vandaag wel braaf gaat doen. Tijd om te gaan rijden. met rijden, zo de reiden, bak uit. Even aan haar vragen hoe het ging. Moeten achter haar aanrennen. het gaat erg hard? Hoe het ging? Ja. Dat is een goede. Ze heeft veel energie, wat natuurlijk super gaaf is voor een bijna 18-jarig paard. De volgende maand wordt ze 18. Geen ren meer op, geloof ik. Geef niet. Liever zo dan dat ze in de lappenband is. Maar ik merk wel dat het heel veel energie kost. Ze heeft ook heel veel energie, wat op zich natuurlijk ook perfect is. We hebben de voer al ietsje teruggeschroefd, maar ik wil ook niet te veel in één keer doen omdat ze nog heel snel afvalt. Het was wat, ja, duidelijk aangeven wat ik wil en niks pikken. Dat doe ik niet heel vaak, maar ik heb ook niet zo heel veel zin om met Mach 3 door een bak heen te gaan. Dus ik heb besloten dan gewoon maar uh, zero tolerance te hebben. En dat betekent dus bij alles wat niet goed gaat, direct uitleggen wat je dan wel wil. En wil je na twee keer, uh, één keer zacht vragen, niet luisteren, dan vraag ik nog een tweede keer iets duidelijker. En wil je dan nog steeds niet luisteren, dan geef ik het heel duidelijk door. Dat is natuurlijk mega sterk, dus dat is niet heel simpel. Dan gaan we even snel afzalen, frona, in de molen, alles opruimen en dan, en dan gaan we naar de Arkhoeven. Dag, omdat het vandaag een oefening is, ik ga een knotje maken, de voorpluk. Maar ik had gisteren ook al een knotje gemaakt. Lonnie's voorpluk is heel eigenwijs, dus die gaat gewoon gaat gewoon alle kanten op staan. En nu heeft ze een vetkuif. En daar is het bedoeling met een vetkuif, Dan krijgt ook gewoon echt niet weg. Help. Tijd om met Boris te gaan rijden. Nou, alle camera's staan boven, dus even met de telefoon. Tussen verlopen gewoon naar buiten rijden op Boris. Het losrijden voor, nou ja, het is niet echt een kliniek, maar meer je proef oefenen. En daarna is dan de jury. Zo voorkomen ze dat alle mensen tegelijk op hetzelfde tijdstip willen rijden. Dat is eigenlijk heel slim. Maar natuurlijk ook met blondie. Het ziet er wel netjes uit. De proefjes zie je volgende week zondag. Het is dus nog heel, heel, heel even wachten. Ik heb vandaag twee wedstrijden gehad. En het ging best goed. Ik weet alleen van mijn tweede proef, mijn blondiebeke poeten. Dat zijn er 202,5. en Daar ben ik echt super blij mee. En het was natuurlijk een oefenwedstrijd en ik ben nog tweede geworden. Dus ik heb sloepjes en een knoopboek van de Horstdorf, super blij mee. Ik ben nu aan het vegen, want alles moet netjes achterblijven. Nee, nou, ja. Vandaag is uh, de eerste lockdown dag en we zijn op de manege, Maar hier worden de, de regels echt heel goed in acht genomen. Kijk even achter mij hier. Kijk. <laughs> iedereen, ze zijn gewoon aan het hangen, maar er zit meer dan een meter tussen. Meer dan anderhalve meter. Ja, maar er zit wel meer. Dat dus ja, is denk ik we wel één. Misschien wel 2, twee, 2,5 meter. Dus dames, jullie zijn echt goed bezig. En wij zijn op middenhof nu even aan de paardjes in de molen en in de perrok zetten. en afstand houden van iedereen. Dus praten doen we nu ook op langere afstand. Vlog op langer afstand, nee hoor. Uh, daarna gaan we even naar de hoeven naar de ponies doen en een unboxing doen. Die gaan we gewoon maar live doen. Dan hebben jullie iets om naar te kijken en wij iets om te doen. Kom, als ik wil uh, dat ze vlees, wat ze dan doet, is ze gaat happen. Dus ik denk een beetje, <lacht> dat ik er beter eerst kan leren praten en <lacht> daarna pas. Kijk, het is goed? Dat moet ik ook goed doen. Goed zo! Het is nu tijd voor Boris. Ik ga even nu wandelen en oe, oefeningen doen. Misschien nog een beetje poetsen, alleen hij is meestal wel heel erg schoon. Afstapje. Ik ben inmiddels op de volgende. t shirt staat al in het paddock. Oh, die is lekker aan het rollen. Nou oké, okay, die staat weer op. Ik ga uh, met Verona aan de slag. Ik ga freestylen vandaag. En uh, ik hoop dat het een beetje goed gaat. <laughs> Want gisteren was ze een beetje melig. Of weet ik niet wanneer dat was. Maar ze was toen oe, een beetje melig. Ik weet ook niet hoe dat kwam. Ja, Roon, je zit me al aan te kijken van oh nee. Het gaat echt gebeuren. Weer lekker op stal. Ik loop nu naar de parkeerplaats toe, want daar ga ik even mijn moeder wachten, want het is kwart over zes geweest en kwart over zes zou ze er zijn. Ik weet niet of ze er nu is. Goed, en ik ben samen met Rick op weg naar de Dierenfaculteit Dierengeneeskunde. Nee. Ja, van de Utrecht. In Utrecht in ieder geval. Daar gaan we Ellis heen brengen en die wordt geopereerd voor, ja ik zou zeggen, cordage. Alleen dat kunnen ze in de hondentaal niet. Of in de, de hondengeneeskunde. Dus dan noemen ze het verlamde stembanden. Ellis uh, kan natuurlijk niet zo goed meer ademen, daardoor zo erg zelfs dat ze niet meer normaal uitgelaten kan worden. Dus uh, we hebben gekozen voor de operatie omdat die een grote kans op slagen heeft, 87%. Dus dat willen we natuurlijk even proberen. Wat wel heel fascinerend is, is dat de operatie van Vrona net zo duur is als de stembandoperatie van Ellis. Ja, dat jullie het weten. Dat is niet goedkoop. Maar goed, we gaan nu naar Utrecht. Daar gaan we niet filmen. Dus ja, we vertellen als Ellis terug is hoe het met haar is. Hoi hoi, het deed even Ellis. Alice, uh, moeder zit hier naast me. Alice die is klaar met de operatie. Het ging super goed. En uh, ze, ze was zelfs zo blij wakker dat. Nou, ze was zelfs zo blij dat ze wakker werd. Dat ze helemaal hype werd. Daardoor moest ze nog even iets. Waardoor ze iets rustiger werd. Tess is in recordtijd opgezadeld. Opge Alleen iemand heeft mijn hoofdstuk uit elkaar gehaald. Ja, dat moest ook even, want we gaan zo meteen een challenge doen live op het kanaal van de Arcohoeve. We gaan eventjes nu, gaat ze eerst rijden en dan na die challenge doen, want om half vier moet ze in de kantine zijn, klaar en wel. Nou, op de Arcohoeve hebben ze een heel rooster samengesteld. Dus je hebt een bepaald tijdstip waarin je op de Arcohoeve mag zijn om je vaart te doen. Tess heeft twee blokken omdat ze nu twee rondjes doet. Blok 1 is nu met Boris. En straks blok 2 is zometeen met blondie. Wel heel rustig nu. Dus dat hebben ze goed gedaan. Jongens, ik vind het veel te lang duren. We zijn bezig met make-up en aan het praten en we gaan over twaalf minuten al live. Nu! Nee. Goed, live stream gedaan op de Arkenhoeven. Tess heeft blondie gefriesteld en Boris ook, want ze voelde zich niet helemaal fit. Nu nog even op middelhof om Verona de deken te wisselen. En dan zit de dag er weer op. De meiden zijn in de buitenbak bezig. En Daan die kijkt veel naar video's van de uh, rechtersaars to learn Bastiaan de Red. En die is nu met kas even bezig. Ik weet niet waar mee, maar gaat even aan haar vragen. Ik ben nu in eerste instantie, omdat ik net begonnen ben, even goed uh, een soort afstemming aan het doen. Want Cas meer drapt, we gaan graag een beetje door me heen. Dus ik doe iedere keer even wegstappen en halp wegstappen achterwaarts en weer wegstappen. En dan uh, dat hij even goed op mij let. En dan ga ik daarna een stukje voor en wijken doen. gaat lekker gaat goed dus dat is fijn er zijn allerlei uh, maatregelen waardoor ze natuurlijk niet te lang en niet te veel kan rijden en je mag anderhalf uur per paard met één iemand die zijn tenzij je onder de 18 jaar bent dan mag je wel een begeleider meenemen en uh, net als Daan ook even in de bak met kast zoals jullie gezien hebben die ging uh, eventjes aan de hand oefenen en erop ja zo tegen test zich op school inschrijven dus Daan heeft blondie vandaag al gereden in de weekvlog kan zien van de arkel hoeven ik zal hem even linken dan kun je die ook zien. Ja, hebben jullie dat nou ook? Je mag nergens meer komen als je moet hoesten of niezen. Ik hoef helemaal niet te hoesten of te niezen. Alleen bij de gedachte dat het niet mag, krijg ik een kriebel in mijn neus of jeuk aan mijn neus. Hebben jullie dat ook? Uh, we zijn lekker live geweest, best wel lang. Uh, zal ik ook even linken. Dan kan je zien uh, Tess en de kast in de bak en dat ze gingen opzadelen. Allemaal netjes op afstand natuurlijk. De twee livestreams zijn weer voorbij. Uh, we zitten alweer in de auto. Blondie is vandaag gereden, Boris is vandaag gereden. Boris ging eigenlijk best wel heel erg goed. Blondie, daar heeft Daan op gereden zonder zadel. Echt super gaaf. Ja, het ging heel erg goed. Het was leuk om de livestreams te doen. Ik merkte dat jullie het heel leuk vinden om de paardjes live te zien. Dus uh, misschien moeten we dat wat vaker doen. Ja, dat vind ik inderdaad ook wel heel erg leuk. En nu al helemaal met coronavirus. Dat jullie ook iets te doen hebben en misschien iets voor afleiding, dat ze ook wel heel erg fijn zijn. Vrijdag vandaag, Tess is hier met mij. Ik ga even aan de hand werken met Verona. Dat heeft ermee te maken dat met twee manetjes en sluitingstijden en corona en alles bij elkaar, we gewoon ontzettend... En we zijn een beetje gaar. En gaar zijn, ja. Ook heel erg moe. En ik heb vandaag 10 kilometer gefietst. Yes. Ja, want ze werkt op de zaak. Dus al met al is het een beetje raar. Maar de eerste week zit er bijna op. Dat is nu een week thuis. Ja, Van school. Ja, die werkt dan voor school op de zaak. Zoals we dat dan geregeld hebben. Zodat je toch een beetje... Ja, weinig afleiding hebt. Laat ik het zo maar zeggen. Hoe is jullie eerste week in semi-quarantaine nou, gegaan? Het is inmiddels twee weken. Nee, het is de eerste echte week dat we een soort... Dat ja, klopt. Alleen voor hun is het nu de tweede week. Oh, dat is waar. Dat is waar. Ja, het is een soort lockdown, een beetje. Toch niet helemaal. Ik ben benieuwd hoe het jullie vergaat. Laat het in ieder geval even weten. Ik moet zeggen dat ik heel erg moe ben. Ja, ik denk dat het door de, door de aanpassingen komt. Maar ook omdat het natuurlijk, wel uh, iets ze, Alice geopereerd is. Dus het is gewoon een beetje een bijzondere week. Nou, we hebben dat aan de handwerker gedaan en we hebben nog eventjes gefristeld in gelok en zo. Oh, even wachten vrouw. Zo, dus dat is weer gedaan. Dan gaan we nu naar Arkoeven voor de andere twee. Wat ga jij doen? Eentje rijden en eentje rijden. Dat jij wil. Ja, iets in de richting. We gaan naar Arkoeven. Uh, ik ben hier met Blondie. Om jullie iets te vertellen. Want ik, wou, ik wil een aanvulling geven op gisteren. Want toen ging ik vertellen dat ik naar een school ging en we in ging schrijven. En ik ben aangenomen. Dus ik ga officieel naar de middelbare school waar ik heen wil. En uh, Blondie, ben je daar blij mee? Mij wel. <lacht> uh, ik ga vandaag ook zonder zadel rijden met Blondie. Want gisteren heeft Daan op haar gereden zonder zadel. En ik dacht, nu is ze nog een beetje in de flow. Dus dan kan ik het ook een keer proberen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het gaat. Ik ga wel buiten, daar ging binnen. Nou, we hebben net een uur gelivestreamd. Dus wil je meer van het buitenrijden zien, dan kan je dat op de livestream zien. Tess wil graag nog even komen galopperen. Misschien dus vindt het ook wel een beetje spannend. Dus dit ziet er wel heel netjes uit. Niet helemaal rustig. Ik zou de benen wat langer mogen houden. Maar het is ook niet simpel. Niet te sterk met je handen, Tess. Ja, jatten. Ja, ja, ja, ja, ja. En nu door, door, door, door, door. Goed zo. Jatten.